Hallo, oh, wij zijn familie Romein. En waar kijken ze naar? Het Juttersmuseum. Oh, in Zandvoort. Nou kijk. Nou ja, zoals Peter al zei, we zijn in het Juttersmuseum in Zandvoort. Nou, we gaan kijken in het Zandvoortse Juttersmuseum wat hier te doen is. En het leukste is al, het is gratis. Je hoeft alleen maar een gift te geven als je dat zelf wil. In de vitrines van het Juttersmuseum ligt van alles. Van gejutte duikersmessen tot mammoetbotten. Je kunt luisteren naar indrukwekkende verhalen van echte strandjutters en je kunt bekijken wat ze gevonden hebben. In het filmzaaltje draaien continu films. En voor de allerkleinste is er een kijkdoos, kleurplaten en een tastkast aanwezig. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal troep wat je gevonden hebt. Maar onmiddellijk na de vondst begint het fantaseren over de rommel. Nou, dit museum is best leuk, gezellig, zwervel ingericht en nogmaals zoals ik al zei, gratis. En dit is maar een kleine ruimte waar ik in ben. Het is de aquariumruimte. We gaan even kijken wat de rest van het museum doet. Hier zie je ook allemaal spullen die gejut zijn van het strand. Dingen die aangespoeld zijn en die uh, werden gevonden. De zee heeft golven, de zee is zacht en blauw. O Gabrielle, ik hou ze veel van jou. Het is wel erg interessant om te zien wat er allemaal hier in, het, in de zee gevonden werd. Bij het Jutters Museum in Zandvoort kun je kennis maken met de verhalen achter de vondsten. En de bemanning wordt behouden aan Walden. Het schip zal voorlopig op het boemenaagse strand een bezienswaardigheid rijden. Wat is nou Jutte? Wist jij dat Jutte eigenlijk een vorm van jatten is? Je gaat op zoek op het strand naar aangespoelde spullen, maar alles wat je op het strand vindt is officieel eigendom van de burgemeester van Zandvoort. Jutte, dat is heel spannend, want je weet van tevoren niet wat je allemaal op het strand gaat vinden. Je weet niet wie de eigenaar was en wat de geschiedenis is van hetgeen wat jij gevonden hebt. Het kunnen voorwerpen zijn die zeevarenden verloren hebben of wat overboord is gegooid. Helaas laten ook strandbezoekers veel achter, wat natuurlijk niet de bedoeling is. De voorwerpen die het meest gevonden worden zijn netten, touwen, werkhandschoenen en tandenborstels. Wat staat erop? Zitten of staan? Ah, oh, daar kan je op zitten of op staan als je Maatje Brian hebt. Kun je ja. kijken. Bij de messen. Nog meer messen dolken. en een gasmasker. je hey, uh, straks vaart die boot weg, Peet. We gaan aan roer draaien. Okay. Ja, hier is roer. Op volle zee. Je boot gaat een beetje heen en weer, Peet. Je boot gaat een beetje weer goed sturen, oh. niet te veel hoog, oh. niet te veel naar links. Moet een andere dan heel goed, heel goed. bij sturen, bij sturen, bij sturen. Eindelijk de schoen die ik kwijt was, heb ik ook weer teruggevonden. Ja. Ik zou hier ook uh, een speciale rondleiding. Het ook volgens mij gaat zo. <tied> Ja. Museum in Zandvoort. Een erg leuk museum. Veel uh, te zien en te doen en alles wat er gevonden werd in, uh, het, uh, op het strand en in de zee. Ik geef dit museum een 7. Wil je nou meer reviews zien, dan kijk je op familiestreepjeromein.nl En anders uh, check je even op Facebook familie-romijn.nl. En dan kun je al onze museumreviews zien. Volgende week zie je nummer 5. En waar we dan heen gaan, dat is nog even een verrassing. Ik denk zelf dat het het Scheveningsmuseum wordt. Want dan blijft een beetje in het strandidee. Peter, wil jij iedereen nog een dag zeggen? Waters. Oh ja, waarom Brian er niet bij was? Die ligt op bed, die is moe. Kan niet anders. Oh.